Nou, uh, het is uh, drie uur uh, dus volgens mij, uh, Timmy en Danielle, kunnen we langzaam uh, gaan uh, beginnen. Laten we nog uh, een minuutje erbij weer smokkelen en dan uh, kan je vast uh, de sheet uh, volgen, uh, op de volgende sheet zetten. Uh, Welkom uh, allemaal. Mijn naam is uh, Frank Hartkamp. Ik ben van de RVO, een van de mede-organisatoren van uh, GroenPaper. En uh, vandaag uh, in de sessie uh, grensloos Digitaal Werken aan je klimaatdoelen met uh, Tibby van Dijk en de Scholters. We hebben uh, een chatmoderator, uh, uh, Wietse Krijsterlee. Dus uh, vandaag in deze sessie zijn er veel uh, deelnemers. Dus stel al je vragen die je wilt stellen via de chat. En dan komt dat uh, vanzelf uh, op enig moment in de sessie uh, aan bod. Uh, je, we hebben een paar inleidende sheets. Uh, Tibby, uh, laat die maar zien. En dan uh, gaan we snel het woord geven aan, uh, aan uh, Tibby. Het, uh, het, het is een... Uh, het, Groene Paper wordt georganiseerd door een groot aantal organisaties, waaronder Surf Groene Brein, Studentenvereniging Morgen, DRIEN, IT, SDR en uh, Duurzame uh, MBO. En uh, Groene Brein en uh, RVO, ik ben zelf in RVO. En is al uh, inmiddels, uh, heeft een historie van inmiddels twintig jaar uh, bijna. Maar de laatste paar jaar onder, onder de naam Groene Paper en daarvoor onder de Nationale Dag van de Duurzaamheid in het uh, Onderwijs. Um, volgende sheet. Het uh, webinar wordt opgenomen uh, en is later ook terug te kijken na afloop van Groene Paper. Uh, wordt het gepubliceerd op groenepaper.com. En uh, ja, zoals ik al gezegd heb, heb je vragen, stel ze in de chat, want de biets, die houdt het goed in de gaten. Um, volgende sheet. Oké, okay, dan geef ik hier graag het woord aan Tibby en, uh, en Danielle. Top, bedankt Frank. Leuk dat jullie er zijn. Um, best wel een uh, grote groep. Ik hoop dat alles meewerkt, het internet. Mocht ik nou wegvallen, geef het eventjes aan. Ik heb de chat hier naast me. Probeer ook mee te lezen, maar af en toe zal ik eventjes naar Wieto of Danielle te gaan om. Uh, dingen die ik wellicht gemist heb. Uh, jullie zijn hier vandaag aanwezig voor onze presentatie uh, over grenzeloos digitaal werken aan je klimaatdoelen. Dit doe ik niet alleen, dit doe ik met Danielle Scholten. Zij is projectmanager internationalisering bij Nufik. En zelf ben ik projectmedewerker uh, e-twinning, ook bij Nufik. We hebben vrij korte tijd, dus we gaan soms wat snel door alles heen. Mochten we nou echt te snel gaan? Geef het eventjes aan. Mochten we ietsjes langer blijven hangen bij andere onderwerpen die jullie extra interesseren, waar jullie juist extra vragen over hebben, geef dat gewoon ook eventjes aan, want wij zijn flexibel. Ik wil heel graag beginnen met een vraag. Jullie hebben waarschijnlijk uh, onze presentatieomschrijving op de Groene Paper website gelezen. En zijn jullie erachter gekomen dat we het vandaag gaan hebben over internationaliseren, maar dan op een duurzame manier. Nu ben ik heel erg benieuwd ja, waarom jullie hier dus aanwezig zijn, waarom jullie internationaal contact belangrijk vinden. En ik zou het ook erg leuk vinden, ik, ik kan jullie namen wel zien, maar ik heb natuurlijk niet echt een beeld bij of jullie nou voor de klas staan, docent zijn, of het nou het mbo is, ho, of dat jullie misschien student zijn, misschien zelfs uh, hr-medewerker, beleidsmedewerker, ik weet het niet. Zet het er graag bij, want dan hebben wij een beetje een beeld die we voor ons hebben. Ik geef jullie eventjes een momentje de tijd om deze vraag te beantwoorden. Ah, ik zie dat Daniëlle hem ook in de chat heeft gezet. Super. Dus waarom vind jij internationaal contact belangrijk? Daniëlle, waarom, waarom vind jij eigenlijk internationaal contact belangrijk? Laat ik hem maar als eerste aan jou gaan stellen. Nou, wat ik altijd leuk vind, uh, is om uh, juiste voorbeelden op de, op de scholen te zien. Ik heb dan uh, veel contact met, uh, met mbo-scholen. En uh, als je bijvoorbeeld ziet dat studenten contact hebben met uh, uh, andere studenten, bijvoorbeeld in het buitenland, uh, uh, online, online project. Dan uh, zie je uh, dat, ze niet, dat ze dat niet alleen maar hebben over het vak hè, wat, ze, uh, wat ze aan het leren zijn, maar dat ze ook uh, een vreemde taal spreken, uh, uh, andere studenten daar kennis mee uh, leren maken, studenten van culturele achtergrond. Dus het, het geeft zoveel inkleuring eigenlijk in dat uh, contact. En dat, dat, daarom vind ik het eigenlijk heel, heel belangrijk. Het is uh, vanuit zoveel brede kanten leerzaam. Ja, ik zie dat velen het ook met jou eens zijn, want ik zie hier vergelijkbare antwoorden. Ik zie hier ook bijvoorbeeld het netwerken, uitwisselen uh, van kennis en ervaring. Ja, dat is toch wel een van de mooiste componenten van internationaal contact. Nou ja, de klimaatcrisis is een internationaal probleem, um, dus een internationale samenwerking, een internationale aanpak hierop, is belangrijk. Ja, helemaal mee eens. We gaan jullie laten zien hoe dat op een digitale manier te werk kan gaan. Hier zie je ook nog uh, andere culturen, contact met andere landen, verrijking van kennis, sluit ook mooi aan bij wat, uh, wat Danielle eerder zei. Oh, mooi, mooi om te zien dat het best wel aan de ene kant een diverse club is, maar ook, jullie schreven ook wel een gezamenlijk doel na. Jullie zien de gezamenlijke belangen erin. En soms kan het ook gewoon simpel zijn, elkaar leren kennen, groeien, ontwikkeling, kennisdeling. Ja, daar willen we allemaal naartoe werken. En ik zie ook dat het vrij verspreid is. Er zijn docenten aanwezig, studenten, beleidsmedewerkers. We gaan proberen om het zo relevant voor jullie allemaal te maken natuurlijk. Soms is het net iets toegespitster voor de een net iets belangrijker dan de ander. Maar probeer het op die manier te interpreteren dat het, dat het voor jou ook toepasbaar is. Ik ga rustig verder. Mochten jullie nog extra antwoorden in de chat zetten, doe dat vooral. ik Vind het onwijs leuk om te horen waarom jullie hier aanwezig zijn wat jullie belangrijk vinden. Um, en dan ga ik rustig verder naar, naar deze quote. Ja, goed. Die, die zal vrij bekend bij jullie zijn opleiding is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen. En, en dit sluit natuurlijk goed aan bij, bij de visie van, van Nuffik. Uh, door elkaar te leren kennen, door kennis uit te wisselen. Niet alleen tussen scholen in Nederland, maar ook juist daarbuiten um, kun je studenten voorbereiden op zo'n internationale toekomst. Maar natuurlijk wel op een klimaatvriendelijke manier. En in die trant wil ik verder gaan, omdat dat ook echt het doel is van dit, ja, van dit webinar. Van deze redelijk korte sessie is inspireren. Nou, hoe gaan we dat doen? We hebben het onderverdeeld in drie verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel gaan we focussen op internationalisation at home. Misschien zijn jullie al bekend met het concept, maar Danielle gaat jullie daar alle ins en outs over vertellen. Vervolgens gaan we door naar drie keer duurzaam. Hoe kun je op drie verschillende componenten... E-twinning inzetten om duurzaam te internationaliseren. En aan het einde focussen we op zelf aan de slag kunnen. Dus we geven enkele tips hoe jullie nog meer informatie kunnen inwinnen. of zelfs al direct aan de slag kunnen gaan. Danielle, the floor is yours. Ja, internationalisation at home. Nou, we kunnen het natuurlijk hebben over internationaliseren. Dan uh, denken toch best wel veel uh, mensen in het onderwijs over het stukje mobiliteit, uh, over de grens gaan. Maar internationalisering is ook internationalisation at home. Dat is eigenlijk een middel voor alle studenten om een internationale ervaring op te doen in eigen land. Uh, en als je dan uh, gaat denken van ja, welke internationale ervaring wil ik dan mijn studenten laten opdoen? Uh, daarvoor hebben we vanuit Nuffic een uh, internationaal competentiemodel uh, ontwikkeld uh, die eigenlijk in uh, drie pijlers is opgebouwd. Studenten die uh, een interculturele competentie willen uh, meegeven. Bijvoorbeeld het begrip voor mensen vanuit andere culturen. Uh, je kan daarnaast denken aan internationale oriëntatie. Hoe, uh, hoe ziet het buitenland er eigenlijk uit? En, uh, wat voor... Uh, Ervaringen kan ik vanuit mijn beroep leren. Dus de internationale context op je beroep. En last but not least eigenlijk de persoonlijke ontwikkeling. Want uh, hoe rijk word je er eigenlijk van uh, op het moment dat je het hebt over zelfontplooiing. Op het moment dat je uh, bijvoorbeeld uh, in Nederland uh, naar een andere stad toe gaat. En, en kijkt uh, hoeveel, uh, ja, welke andere cultuur of andere geloven er bijvoorbeeld zijn. Uh, maar ook bijvoorbeeld het spreken van een vreemde taal. Uh, het durven. Uh, luisteren, durven spreken uh, van, een, uh, van een vreemde taal. Dat kan natuurlijk ook heel goed in eigen land. Uh, dus op het moment dat we het over internationalisation at home hebben, uh, dan ga je kijken welke competenties wil je je studenten laten opdoen. En uh, dat kan natuurlijk in verschillende beroepscontexten kan dat gebeuren. Um, en daarmee kan je natuurlijk gaan kijken welke activiteiten kunnen wij uh, dan met onze studenten gaan doen. Nou, dat kan bijvoorbeeld een uh, heel leuk internationaal project zijn. Uh, bijvoorbeeld International Cooking Week uh, op school. Of de Week uh, uh, van, van de Duitse Taal uh, bijvoorbeeld. Uh, je kan uh, studenten uh, meenemen naar een andere stad in Nederland waar je kennis laat maken met uh, studenten vanuit andere culturen. Maar je kan ook studenten een stage geven uh, in, bij een erkend leerbedrijf in, uh, in, in eigen land. Uh, ik noem maar wat een stage bij een, uh, een internationaal logistiek bedrijf. Uh, waar studenten ook uh, een andere taal leren spreken. Of vanuit internationalisering, vanuit de beroepscontext leren. Dus allemaal mooie en leerzame activiteiten met een internationale plus die je in eigen land kan opdoen. Tibi, wil jij de volgende slide doen? Waarom dan internationalisation at home? Uh, nou ja, we hebben te maken met een, uh, een globaliserende wereld waarin we steeds meer mensen vanuit verschillende culturen, cultu culturele, multiculturele samenleving waarin we, waarin we leven. Het mooie van internationalisation at home is dat je het al je studenten kan, uh, kan bieden. Uh, bijvoorbeeld uh, vanuit de wereldburgerschapsgedachten. Uh, Um, je kan het ook zien vanuit de verhoging van je onderwijskwaliteit, uh, maar ook um, bied je daarmee ook je do docenten de ervaring om uh, interculturele vaardigheden bijvoorbeeld op, uh, op te doen. Dus ook het stukje docentenprofessionalisering kan je daarmee uh, bevorderen. En studenten zijn op die manier vaak ook beter voorbereid op de doorstroom naar het hoger onderwijs. En uh, laatste uh, onderzoek wat Nuffic uh, gedaan uh, heeft, zien we ook dat steeds meer uh, bedrijven er naar vragen uh, om studenten naar binnen te halen die internationaal competent zijn. Uh, ten opzichte van mobiliteit, wat toch wel wat organisatie vergt om studenten naar het buitenland te laten gaan, uh, uh, kan je met internationalisation at Home uh, uh, goede quick wins halen. Die bovenal natuurlijk ook uh, last but not least natuurlijk ook duurzaam zijn. Uh, naast dat je uh, een lagere CO2-voetprint hebt, biedt het hele leuke, uh, leerzame activiteiten voor je studenten om met een, uh, een klimaatneutraal uh, gedachte uh, internationaal kennis met elkaar te laten maken. En een van de manieren hoe je dat kan doen, is bijvoorbeeld e-twinning. Daar geeft uh, uh, Tibby zo uh, uh, meer uh, ideeën over. Uh, maar mijn vraag eigenlijk aan, aan jullie als, uh, als groep uh, is, uh, ben jij al actief met internationalisation at Home? En zet een één, een twee of drietje in de chat als antwoord. Eén uh, is, ik had er nog nooit van gehoord, van internationalisation at Home. Twee is, ik ben er eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Nou, dan mag je natuurlijk altijd contact op me nemen met mij als je er meer over wil weten. En drie is van, ja, ik uh, ken het en ik vind het ook een leuke manier om duurzaam te internationaliseren. Timmy, gaan we eens even kijken wat er in de chat staat. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Oh, leuk, dat er zie... ook nieuwsgierige mensen. Ja, inderdaad. Ik zie in het begin best wel veel drie. Dus oh, ik ken het. Leuke manier om op een duurzame manier bezig te zijn met internationalisering. Maar ik zie ook best wel een grote club die er nog nooit van heeft gehoord. Ik kan me nee. ook voorstellen dat je er nog nooit op die manier naar gekeken hebt. En nu dat we er echt een specifiek concept aan hangen, dat je denkt... Oh ja, oké. Okay. Misschien ben ik inderdaad wel toch wel iets bewuster bezig met internationalisering op een duurzame manier. Misschien heb ik yeah. wel een gastles uh, een keer ontvangen van een, een wel of geen docent van een internationaal bedrijf. Nou, ik zie wel steeds meer scholen die uh, ook uh, internationalisering aanbieden, hè? dus ook internationaliseringsactiviteiten, maar ook steeds vaker met een duurzame bril uh, op. En uh, dat is eigenlijk wel een hele mooie, mooie combinatie. Ik uh, schreef laatst inderdaad een artikel over duurzaam internationaliseren en ik ben me er zelf ook steeds bewuster uh, van, van nou, hoe kan je dat dan eigenlijk op een duurzame manier uh, doen? En uh, nou ja, een van de in inspirerende voorbeelden die we hier dan uh, presenteren is, uh, uh, is, is e-twinning, uh, waar, waar we de gedachten meegeven over drie keer duurzaam uh, internationaliseren. En Tibi gaat jullie meenemen uh, in drie keer duurzaam. En wat houdt dan drie keer, uh, drie keer in? Dat is drie keer de eerste keer als thema, duurzaamheid als thema. Uh, de tweede gedachte is uh, duurzaamheid uh, vanuit de uitwisselingsgedachte. Uh, en het derde thema is duurzaamheid vanuit de gedachte dat je uh, goed partnerschap kan, uh, duurzame partnerschappen kan, uh, kan vormgeven. En uh, uh, Tibi, uh, voordat ik uh, het woord weer aan jou geef, in ieder geval even als uh, terugkoppeling naar de mensen die een, uh, uh, uh, een eentje of een tweetje of een drietje in de chat hebben gezet. Ik zal in ieder geval nog even het linkje naar uh, onze website vermelden. Daar uh, kan je wat meer informatie terugvinden over internationalisation at home. Uh, nu weer terug naar jou, uh, Tibi, over drie keer duurzaam. Ja, bedankt, Danielle. Um, ik kan me zo voorstellen, tenminste, ik zei net al, uh, docent Is er in deze leuke club met mensen zijn onwijs ervaren en bedreven in als het gaat om e-winning, e projecten. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat een deel van jullie het niet kent, uh, wat natuurlijk volkomen logisch is. Dus ik ga eerst een klein beetje achtergrond uh, informatie geven voordat ik echt induik op de drie uh, keer duurzaam waar we, waar we het natuurlijk uitgebreid over gaan hebben. Maar eerst een klein stukje wat is e-twinning? Um, E-Twinning is kort gezegd een, een Europese community. Het is een initiatief vanuit de Europese Commissie om scholen met elkaar te laten samenwerken. Dus het biedt een veilige online omgeving waar scholen elkaar kunnen vinden en vervolgens met elkaar kunnen uitwisselen op een digitale manier. Mooi is dat het dus ook gratis is voor, voor iedereen die het wil gebruiken. Um, momenteel in 43 landen, ruim 900.000 docenten en ja, te gebruiken van, vanaf het basisonderwijs tot het hoger onderwijs. Um, ik kan een kleine kanttekening erbij geven, het draait echt alleen maar om onderwijs. Dus voor het hoger onderwijs is het alleen specifiek voor de PABO en lerarenopleidingen of voor de lerarenopleiders. Maar dat betekent natuurlijk niet dat, dat je niet de ideeën die hier worden gedeeld uh, kunt toepassen. Maar dan is dat in ieder geval duidelijk voor jullie. Het is dus dus een, een veilige omgeving waar je simpelweg als docent zijnde een account aan maakt, gaat rondneuzen, contact legt met een gelijkgestemde docent. En vervolgens jouw studenten aan elkaar koppelt voor zo'n project. Er komt er nog veel meer bij kijken, er zijn nog veel meer mogelijkheden, maar dat eventjes in een nutshell. Nu gaan we focussen op de drie keer duurzaam. En Danielle zei al, we hebben duurzaamheid ook als. Het klinkt misschien een beetje voor de hand liggend, ja, duurzaamheid inzetten tijdens, tijdens zo'n internationaal e project, maar het is wel zo'n mooie manier om studenten bewust bezig te laten zijn met deze thema's. Ik heb eventjes uh, de afbeelding van de Sustainable Development Goals, de SDGs, waarschijnlijk wel bekend bij, bij jullie, um, omdat heel vaak uh, deze thema's, of een van deze, SDGs wordt uitgelicht tijdens een e project en echt op ingedoken en daar rondheen de activiteiten ontwikkeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar nummer 13, de climate action, of nummer 14, life below water. Dat zijn thema's die ontzettend vaak behandeld worden en ook makkelijk, um, makkelijk toegepast kunnen worden. En ik heb een paar voorbeeldjes daarbij. De bovenste is healthy life en ik weet dat is niet... Direct nu gelinkt aan duurzaamheid. Maar ik vond dit project zo mooi, um, omdat het wel heel erg gaat om die awareness te creëren onder de studenten. Hier ging het dus voornamelijk over die gezonde levensstijl, gezonde voeding, maar ook mentale gezondheid. De studenten waren ontzettend open naar elkaar, um, wisselden uh, informatie uit, perspectieven, leerden van elkaar, kwamen erachter dat ja, hun levens op bepaalde vlakken helemaal niet zo verschillend zijn. Um, en dit project is overigens niet iets wat ik uit mijn duim heb gezocht. Dit zijn letterlijk projecten die zijn afgerond of nog bezig zijn tussen mbo-scholen uh, binnen Europa. Het tweede is dan wel weer concreet op dat climate action gefocust. Um, dus Global Climate Issues, Local Solutions. Dit was een heel mooi project waar de scholen een best wel groot thema behandelden, maar uiteindelijk gingen kijken hoe ze dat op lokaal niveau konden toepassen. Ze gingen kijken um, ja, wat er eigenlijk in hun buurt gebeurde. Hoe gingen lokale bedrijven om met dit thema? Wat, dacht hun, ja, wat dachten hun ouders, hun broers en zussen misschien wel van dit thema? Dacht een medeklasgenoot hiervan? Nou, ze uh, verzamelden informatie door middel van interviews, enquêtes, uh, een klein onderzoek. En vervolgens deelden ze deze informatie dus binnen die Eachwinning-omgeving. Um, en presenteerden ze het aan elkaar. Dus je hebt van begin tot eind... Je hebt een ontzettend mooi product waar, um, project waar ontzettend veel geleerd wordt. Maar uiteindelijk heb je ook een eindproduct, iets waar de studenten naartoe werken. Komen we bij het tweede onderdeel. We hebben natuurlijk gepraat over duurzaamheid als thema, verschillende voorbeelden gegeven. Misschien gaat het bij jullie ook al een beetje prikkelen dat je denkt van oh oké, okay, ja, ik, ik, ik zie dit voorbeeld voor me of dit lijkt me zo leuk of dit past binnen mijn lessen. Maar naast het feit dat het zo mooi ingezet kan worden als thema, ja, zei Danielle ook al: je bespaart op je CO2 uh, footprint. Er wordt niet naar het buitenland gereisd, alles vindt op een digitale manier plaats. En het mooie is, en dat is zeker niet alleen tijdens uh, ja, de afgelopen periode, de coronacrisis geweest, maar ik heb wel de laatste tijd ontzettend veel mooie verhalen gehoord van docenten die zeiden ja. Ik startte dus tijdens de coronacrisis een project, dat was zeker ook vorig jaar, mei, juni, toen echt alles vrijwel op slot zat, sociale contacten waren best wel schaars, maar de IT-projecten gingen door, want ja, de online lessen gingen door. Um, en op een bepaald punt hadden de studenten meer contact met hun projectpartners in het buitenland, dus hun, ja, hun leeftijdsgenoten, dan met hun klasgenoten in Nederland. En dat was aan de ene kant heel gek, omdat je normaal de klasgenoten in Nederland bijna dagelijks sprak. En je dus je hele ja, je leven deelde met elkaar. Werd dat dus nu gedaan met die studenten in dat andere land. En ja, was de verbinding zo sterk. En werd er eigenlijk helemaal geen grens gezien. En ging het natuurlijk nog veel verder dan ja, alleen het project zelf. Alleen dat thema wat op dat moment behandeld werd. Want het ging ook heel erg over het welzijn van de student op dat moment. En dat vond ik. Zo uh, bijzonder en emotioneel ook om te horen en dat is ook echt iets wat Simone, die hier aanwezig is, waarschijnlijk uh, ook heeft ervaren. Omdat haar project tijdens de coronacrisis ook doorging. Maar het is eigenlijk van, ja, van, van alle tijden. Het hoeft niet per se te zijn als de wereld op slot zit. Het kan ook zijn als alle lessen weer gewoon doorgaan, um, kun je natuurlijk ook een internationaal tintje aan die lessen geven. En het fijne is dus dat het allemaal online plaatsvindt. Het contact leggen tussen de, tussen de scholen. Het, de hele kennismaking. Maar uiteindelijk dus ook de samenwerking. Dus nou goed, die omgeving zoals ik al zei. Waar de studenten in kunnen en met elkaar kunnen uitwisselen. Maar daar houdt het niet op. Want er zijn ook ontzettend veel professionaliseringsmogelijkheden voor de docent zijnde. Dus cursussen, webinars. Uh, ook um, uh, professionals die op een bepa bepaald vakgebied. Uh, iets vertellen. Eigenlijk ontzettend veel mogelijkheden. En dus allemaal online. Het lijkt me goed om naar deze video te kijken. Misschien hebben we sommige van jullie gezien. Um, dit is het Koning Willem I College. En aan het woord zullen jullie docent Simone en internationaal coördinatoren mee volgen. Ik ga eventjes naar YouTube. Want dan kan ik hem eventjes helemaal mooi groot maken. Als het goed is doet het geluid het ook. Zo niet, geef het eventjes aan. Um, kijk er rustig naar. Na deze video kunnen we nog eventjes terugkoppelen. En dan las ik even een momentje voor vragen. in. Simone is een, een hele enthousiaste, hele betrokken docenten, met hart voor de student. En die heel erg bevlogen is als het gaat om internationalisering. En op een hele leuke manier die Europese projecten die er zijn, kan verwerken in haar lessen. En vandaar ook dat ze dus voor die twinning aan de slag is gegaan. e-Twinning is een online community voor diverse scholen in Europa. Zij werken samen aan diverse taken, bijvoorbeeld voor Engels. Nou, waar komt die passie vandaan voor internationalisering? Ik heb in mijn jeugd veel gereisd, ik heb in het buitenland aantal jaar gewerkt. En ja, ik ben docent Engels, dus het is logisch dat je in het Engels heel veel met mensen wil communiceren. Ja, Space Café, dat is een virtuele onderneming waarin vier landen samenwerken waar de studenten elkaar ontmoeten en een virtuele onderneming starten. Nou, wat deden ze daar op zo'n Space Café? Ze gingen daar brieven schrijven om te solliciteren op de functie van de manager. Ze gingen zichzelf voorstellen aan elkaar, konden reageren. Mijn studenten zeiden, na zijn na zo'n project zijn ze een stuk zelfverzekerder geworden. Ze hebben meer zelfbewustzijn. En ze hebben natuurlijk die drempel, zijn ze overgegaan. Ze durven makkelijker nu contacten te gaan zoeken. Normaal leer je in Engels les leer vaak um, uh, woordjes en zinnetjes. En nu heb je eigenlijk wel Engels geleerd in het bedrijfsleven. Hoe je dat gebruikt en uh, hoe je... Hoe andere mensen dat ook doen, want dat leer je niet in een normaal Engels les. Nou, we hebben dus een project gemaakt met kaarten. Die hebben we dus uh, opgestuurd uiteindelijk naar uh, eenzame mensen uit Canada. En die zijn dus uiteindelijk op Space Gevee en doorgestuurd naar dat soort mensen. En omdat wij ICT doen, uh, is het ook heel erg van: we moesten die kaarten online maken. En dan uh, kon je dan meer projecten doen die je in de ICT-les ook hebt geleerd. En daardoor hebben wij ook weer meer geleerd tijdens dat die kaart maken. En de andere klassen uit het buitenland ook, die hebben daardoor veel meer ICT geleerd. Internationaliseringsactiviteiten kunnen heel erg bijdragen aan de toekomst van onze studenten. Zowel op de persoonlijke ontwikkeling als de beroepsinhoudelijke kant. Zeker als ze ook over de grenzen een tijdje in het buitenland stage hebben gelopen... Dan zie je dat ze vaak heel veel zelfstandiger worden, meer zelfvertrouwen krijgen. Uh, vaak ook anders naar hun toekomstperspectief gaan kijken. Uh, dus het helpt ze vaak ook met een, een volgende stap te zetten. En daarnaast natuurlijk beroepsinhoudelijk uh, levert ze er vaak heel veel op. Omdat je vaak op een andere manier naar je beroep leert kijken en ook naar Nederland leert kijken. Nou, waarom zou ik iedereen adviseren om aan zo'n project te beginnen? Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor qua tijdsinspanning. Gewoon even induiken. Lees het even en je kan altijd nog een cursus vragen. Wat heeft het mij gebracht wat ik jullie ook gun? Dat is dat je je netwerk kan uitbreiden. Het is heel erg leuk om je student aan te werken te zien met een project... ...waarbij ze zelf aan het zoeken zijn om zichzelf voor te stellen aan echte mensen. En het grappige is, als ze zo geconcentreerd bezig zijn met al die activiteiten... ...dan heeft de student eigenlijk niet in de gaten dat hij dat allemaal in het Engels doet. Internationalisering kan ook voor de docent heel veel opleveren, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat docenten die uh, die buitenlandse ervaring hebben gehad, dat ze uh, met nieuwe ideeën thuiskomen, vaak ook innovatieve ideeën. Ze kijken kritischer naar hun eigen dagelijkse werk en kunnen die nieuwe uh, opgedane ideeën weer in het dagelijks onderwijs toepassen. Ik zou andere docenten dit wel aanraden, aangezien sommige docenten jarenlang hetzelfde vak geven en als ze dan nee kiezen, anders op een andere manier les gaan geven, dat ze daardoor ook heel erg enthousiast worden. En als de leraar enthousiast is, worden de leerlingen ook enthousiast en daardoor kun je veel beter het vak leren. Dat is altijd wel een hele mooie video, vind ik, om te zien, omdat echt de passie ervan vanaf spat. Het ging hier natuurlijk niet over het thema duurzaamheid, maar meer over uh, leadership management skills. Maar je ziet wel dat de studenten heel bewust bezig zijn met dit thema en je dus eigenlijk ieder project ja, hierin kan uh, plaatsen. Ik ben heel erg benieuwd wat, ja, wat jullie hiervan vonden. Um, of jullie al vragen specifiek hebben aan ons, zet ze vooral in de chat. Ik hou een oogje in het cel, maar we worden ook nog ondersteund. Dus mocht ik iets missen, dan, uh, dan hoor ik dat ook graag natuurlijk. Ik ga rustig verder, maar mochten er dus tussendoor nog vragen zijn, dan, uh, dan zijn er, is er absoluut ruimte om die, uh, die te beantwoorden. En dan ga ik naar het laatste onderdeel van duurzaamheid, duurzame partnerschap. En dit linkt eigenlijk best wel uh, naar de video die we zojuist hebben gekeken. Omdat je ziet dat het, ja, zo'n internationaal project um, altijd op een sterke band oplevert met die school in het buitenland. Je investeert dus eigenlijk als schoolzijnde in kwaliteit van het onderwijs. Omdat, wat René ook net zei, je komt als docent Um, als je op een fysieke uitwisseling gaat, maar ook bij online projecten. Met zoveel nieuwe ideeën terug, met zo'n andere kijk op jouw vak. Dat is niet alleen een extra boost voor jou als docent, maar ook alleen al voor jouw studenten. Ja, kan er als docent ontzettend veel uithalen voor de, als het gaat om docentenprofessionalisering, maar ook het grote Europese netwerk wat je opbouwt. En het feit dat stel... Op een gegeven moment denk je van, nou, dit, dit onderdeel van binnen mijn curriculum, dat zou ik zo graag uh, met een school in het buitenland doen. Maar waar begin ik? Nou, als je dus al dat netwerk hebt, dan is het zo fijn en makkelijk om daarop terug te vallen. En stel, op een gegeven moment wil je wel naar het buitenland toe met de studenten, dan kan die ervaring zo beteken meer betekenisvol zijn. Omdat de studenten elkaar al kennen, jij kent ze al, de school is bekend voor hun, ze hebben al samengewerkt. Dus als vervolgens uh, echt ondergedompeld worden in het land en cultuur, ja, dan kan het zoveel meer betekenen voor hun, Omdat je dan ja, een veel, uh, veel minder oppervlakkige relatie kunt bouwen. Dus het is echt een investering in de toekomst. Um, maar ook als student zijn er natuurlijk. Je, je hoort vaak dat er vriendschappen voor het leven tijdens zo'n project ontstaan. Um, tijdens de schoollessen vindt het vaak binnen de e omgeving natuurlijk plaats. Maar ja, als je eenmaal een vriendschap opbouwt, wat ga je dan doen? Ja, iedereen zit op social media, dus je zoekt elkaar daarop en het gesprek gaat daar nog verder. Um, en het kan natuurlijk ook absoluut een voordeel hebben voor toekomstige ja, baan, stage. Misschien in het buitenland, uh, misschien in de internationale bedrijven waar jullie werken. Je kan er zoveel uit putten. Ik zei net al, um, misschien hebben we jullie al een beetje geprikkeld. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jullie e-twinning zouden inzetten. Of dat jullie nu voor de klas staan of niet. Collega's willen inspireren. Of misschien jouw docent wilt inspireren. Heb je misschien al een activiteit in gedachten. Waar je een digitaal uitwisselingsproject van zou kunnen maken. Als je denkt, hmm, misschien tijdens dit onderzoek wat ik eigenlijk normaal binnen mijn lessen de leerlingen of de studenten laat uitvoeren. Daar zou ik zo graag dus een internationaal tintje aan geven. Mocht je al een idee hebben, dan vind ik het superleuk om te horen. Dus zet dat dan alvast in de chat. Daniel, heb jij misschien een, een voorbeeld of een activiteit? Um, nou, ik heb wel een vraag uitvoeren. van iemand, uh, van Frank uh, Kroondijk. Die vraagt uh, of wij ook voorbeelden hebben van hybride projecten. Ja, natuurlijk. Uh, je bedoelt zeg maar, dat, dat het deels uh, online en deels fysiek is. Ik uh, kijk even naar de chat of Frank daar nog antwoord op geeft. Ja, okay. <laughs> ik reageert heel snel. <laughs> nee, ja, zo'n zo hybride project, of nou, we noemen het vaak een blended mobility. Um, dat is, een, ja, dat is een, echt een gouden combinatie. Um, vaak aan het begin van, uh, van zo'n project zet, wordt ietswinning daarvoor ingezet. Vervolgens gaan de studenten naar het buitenland toe. En de evaluatie kan dan ook weer via e-Twinning plaatsvinden. Dus stel, als het gaat om het thema duurzaamheid, dan zou je via e-Twinning dus die contacten kunnen leggen. Kan je via e-Twinning uh, de studenten nou ja, heel simpelweg kennis laten maken met elkaar? Want dat is toch gewoon de eerste stap. Misschien al een eerst kleinschalig onderzoek laten uitvoeren. Als het gaat bijvoorbeeld over hoe bewust ga jij om met. Uh, of hoe ga jij om met de verspilling van voedsel? Wat kan jij daartegen doen? Um, dat ze bijvoorbeeld een kleine enquête binnen de school uitzetten. Uh, die ervaringen alvast delen. Vervolgens vindt de fysieke uitwisseling plaats. Kunnen ze misschien gezamenlijk die presentatie doen. Op een van de scholen. Um, toewerken naar een extra activiteit. En bij terugkomst, wat ik net zei. De evaluatie of misschien die peer evaluation doen. Dus dat is zo een hele mooie opbouw. Van hoe een project zowel... ...online als fysiek kan en dan haal je natuurlijk het maximale uit die ervaring. En dan is het contact natuurlijk ook al makkelijk gelegd. Uh, ja, zeker. Ik heb, zeker ik heb nog een... Uh... Tweede vraag van, van Madeleine Veldhuis, als ik haar naam zo goed as, uh, uitspreek. Uh, en ze vraagt, is er uh, Nufik er om te helpen met het netwerk in het buitenland op te bouwen? Hoe maak je die eerste stap? Dus stel je voor, hè, je wil op het gebied van uh, voedselverspilling uh, met een uh, buitenlandse uh, school, partnerschool bijvoorbeeld, uh, een project doen met studenten. Hoe bouw je dan dat netwerk met het buitenland op? Hoe vind je daar in je partners? Ja, goeie vraag, want dat, dat klinkt misschien, we doen nu alsof dat heel eenvoudig is. En dat, dat kan ook. Uh, maar gelukkig ben je iets, zijn er wel wat tools die je daarbij kunnen helpen. Uh, we hebben een forum waar je een oproep kan plaatsen specifiek voor de leeftijdscategorie uh, waarin jij waarschijnlijk werkt. Uh, daar kun je dus heel specifiek dus zelf een oproep plaatsen uh, als het gaat om een project voedselverspilling. Daar kan je plaatsen naar ik ben werkzaam in... Uh, dit zijn de leeftijden van mijn leerlingen. Hoe graag het thema in deze periode wil ik werken. En hoe, hoe concreter eigenlijk jouw voorstel. Het moet natuurlijk niet zo specifiek zijn dat niemand uh, van een ander land daarop kan aanhaken. Maar toch wel vrij concreet. Kan je een oproep plaatsen. En eigenlijk kan ik met zekerheid zeggen. Binnen, binnen een dag ontvang je een antwoord. Soms vaak veel antwoorden. En dan moet je nog ook nog eens een selectie maken. Maar... Het is goed om dan vanaf dat punt te zeggen, nou, ik zie hier de eerste drie reacties. Ik ga even een eerste kennismakingsmeeting inplannen. Kijken of het klikt, want ja, je moet wel gewoon heel eerlijk naar elkaar zijn. Als het niet klikt, dan is het geen goed startpunt van het begin van die samenwerking. Deel je de schoolplanning met elkaar. Oké, okay, wat verwacht ik? Wat verwacht jij? Wanneer zijn onze vakanties? Heel simpel. Ja, je wil niet een moment afspreken dat je zegt, nou, ik wil drie keer in de maand iets... Uh, dat de studenten iets inleveren, maar wij hebben precies die twee weken vakantie en jullie die twee Kijk, nou, Oké, okay, dat is niet zo heel handig. Dus dat helpt absoluut. En verder hebben we binnen e-twinning ook nog uh, specifieke groepen. Maar dat is meer op professionaliseringsniveau. Dus als je wil sparren over specifieke thema's, word je daar onderdeel van. En dan kun je daar uh, informatie uh, brengen en halen. Ja, ook een mooi voorbeeld wat in de chat is gezet voor iedereen is uh, uh, de vergroening inderdaad hè, van steden en, uh, en, en dorpen die wordt uh, genoemd. Uh, en de, de vraag van uh, Aisha is, uh, uh, ze, ze gaat inderdaad een e-twinning project wil ze daarvoor opzetten. En jij gaat nu ook uitleggen, uh, twin, uh, Tibby, uh, hoe je dat met ietswinning uh, twinning kan, uh, kan doen, toch? <tiedacht> Ja, Tibby e-twinning is bijna één. Ja. Swibby <laughs> wil ik bijna zeggen. Nou, nou, laten we dat maar niet doen. Uh, hey, ik breng uh... het snel in. Uh, ja, tuurlijk. Er was een vraagje, je, je had het over een forum. En Madeleine vroeg welk forum dit is. Ja, ja goede vraag. ik ga hier niet te diep op in. Het lijkt me handig als je dan een e-twinning webinar volgt. Maar binnen de e-twinning omgeving, dus als je een account aanmaakt. Dan komen er verschillende fora te staan. En daarbinnen kun je dus een oproep plaatsen. Maar ik, ik raad je echt aan om even naar de website te gaan. Misschien een van onze handleidingen te bekijken. Of doe gezellig mee met een webinar, want dan kan ik je persoonlijk begeleiden. En dan pas gaat het echt leven. Je, het is echt een kwestie van proberen uh, en ervaren. Um, zodat, zodat je echt een meerwaarde ervan ziet. Um, maar even terug, uh, net Daniëlle, naar je vraag. Um, inderdaad de verduurzaming van steden, dat is een ontzettend mooi project. En om eerlijk te zijn, volgens mij is Simone zelfs bezig om daar ook mee aan de slag te gaan met dat thema. Um, dat is zeker mooi in te zetten. Um, zeker ook als je al specifieke opdrachten in gedachten hebt. Vergeet nooit om een soort van die stip aan de horizon, welke competenties wil ik uiteindelijk dat mijn studenten ontwikkelen is natuurlijk kennis van de thema's, maar het kan ook zomaar de ontwikkeling meer van ICT-vaardigheden zijn. Ontwikkeling van de Engelse, Duitse, Franse, noem maar op, taal. Kijk of je het misschien zelfs kan koppelen aan meerdere vakken. Dat je het niet alleen draagt, dat project. Dat het niet enorm groot wordt en het, hangt, het ligt allemaal op jouw schouders. Probeer dat echt te combineren. Um, dat zijn enkele tips ik wil, uh, die ik je wil meegeven. Ik zie dat Daniel ook handig een linkje nog heeft gedeeld zijn ook universiteiten betrokken bij de projecten. vind um, e vinden is dus ja, alleen voor het hoger onderwijs als het gaat dus om die pabo- en lerarenopleidingen. Um, dus het is eigenlijk niet voor de andere opleidingen, maar stel je, je studeert dus aan um, pabo- of lerarenopleidingen op hbo- of universitair niveau en je denkt nou ja ik, ik doe dit en dit onderzoek, dan zijn er zeker weten studenten ook in de andere landen die misschien wel een vergelijkbare opleiding of vergelijkbaar onderzoek doen en die heel graag kennis willen uitwisselen. Dus die mogelijkheden zijn er, absoluut. Um, gezien de tijd, misschien hebben we zo nog wat extra ruimte hoor voor vragen, maar ik ga toch een beetje naar het einde van de presentatie toe, zodat we niet in de knel gaan komen en we ook niet meer tijd van jullie in beslag nemen dan, dan nodig. Um, en dan misschien aan het einde hebben we nog even een momentje voor, voor vragen. Nou ja, waar doen we het uiteindelijk allemaal voor? Is, zoals Danielle al eerder zei, is dus die ontwikkeling van internationale competenties. Wat je hier op het scherm ziet, is op basis van het internationale competentiemodel van NUFIC. En onderverdeeld in vier verschillende thema's: um, houding, kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. En dit is natuurlijk bij ieder internationaal project dat dit ontwikkeld kan worden. Maar specifiek als het gaat om het thema duurzaamheid kan het ook. Danielle, hoe zou jij hier uh, vorm aan geven als het gaat om duurzaamheid? Nou, je ziet nu eigenlijk allemaal gele stippen. Het zou mooi zijn als je er uh, de groene stippen van maakt en er dan eigenlijk een groene bril uh, gaat kijken. Hè. Dus uh, uh, je kan het stukje uh, houding, kennis, uh, gedrag bij studenten bevorderen. Uh, door er met een duurzame bril naar te kijken, hè? dus uh, hou het gesprek open in een project of in een eTwinning uh, uh, panel bespreken moment als je het hebt over duurzaamheid, hoe, uh, nou, wat, wat, hoe zie jij het thema duurzaamheid als student en, en wat kunnen we eraan doen? Of, uh, hoe kan jij, uh, uh, hoe, hoe duurzaam is jouw uh, stagebedrijf, waar je stage loopt. Dus zorgen ook voor dat je die studenten ook een podium geeft om uh, over duurzaamheid te praten. Um, dus het hele competentiemodel um, uh, wat er vanuit uh, internationalisering is ontwikkeld. Kijk daar in ieder geval uh, is met een, een groene bril eigenlijk uh, doorheen. Uh, en dan heb je de gedachten vanuit uh, de Sustainable Development Goals neem je daar ook in, uh, in mee. Dus dat is het advies wat ik dan uh, kan geven. En nog even een kleine terugkoppeling naar, uh, uh, naar het filmpje van de net van, uh, uh, van, van Koning Willem I college Die gaf natuurlijk aan dat je uh, een internationale, internationale ervaring ook heel mooi in het buitenland kan opdoen. En ook daar kan je met de duurzaamheid uh, bril uh, naar kijken. Uh, ik schreef daar eerder een, uh, een blog over uh, op LinkedIn. Uh, hoe kan je toch duurzaam zijn uh, terwijl je een, uh, studenten uh, of docenten uh, een ervaring in het buitenland laat, uh, laat opdoen? Die geef ik even mee ter inspiratie. Nou, hoe kun je zelf aan de slag? We hebben een paar uh, tips. Um, wat wellicht handig is, ik zal eventjes ook in de chat zetten. De eerste die er staat is namelijk abonneer je op de e twinning updates voor het hoger onderwijs. En die dus heb ik er specifiek bij gezet. Omdat dit um, ja, toch wel zo'n specifieke doelgroep is. Dat we het heel fijn vinden om jullie ook nog los op de hoogte te houden. Dus studeer je aan uh, een leraaropleiding of pabo. Of geef je les aan. Abonneer je dan op deze nieuwsupdate. Ik zal hem even in de chat zetten als het zo lukt. Um, en vervolgens als je een docent bent. Um, Maak dan vooral een e twinning account aan. Probeer eventjes rond de neus op het platform. Doe mee, zoals ik net als wij met zo'n webinar. Je hoeft het echt allemaal niet alleen te doen. Wij zijn eigenlijk ieder ja, stap van het hele proces om je te, te begeleiden. We hebben ook een hele scala aan mooie lesideeën. Die we graag met jullie delen. En ga ook vooral naar onze website nutik.nl voor, voor meer informatie over internationalisation.helm En heel veel mooie voorbeelden. En dan als laatste, um, volg ons ook gewoon op social media, want daar delen we eigenlijk ook dagelijks ja, dit, uh, dit soort leuke lesideeën um, of inspiratie of tips. Of als er bijvoorbeeld weer online seminars zijn die je wellicht uh, gemist hebt, of als je denkt van, nou, ik zou ook graag iets meer informatie, iets ja, diepgegrondere informatie ontvangen over e winning, dan houden we je ook via die wegen op de hoogte. Um, volgens mij is er ook al een evaluatie aan het einde, maar ik dacht, ja, als je toch iets meer feedback wil, ge wil geven, specifiek op deze presentatie, scan de QR-code en dan kan je, je je feedback achterlaten. Ik zal hem heel even laten staan. Um, en jullie in ieder geval bedankt. We hebben nog twee minuutjes voor eventueel wat vragen. Um, dus ik hou de chat open, en mocht er nog dingetjes zijn. Wat had ik wel leuk vond. vond uh... Wat ik wel leuk vond Tibby is uh, um, uh, een opmerking van, van Anneke Hesseling uh, uh, bij hun ROC. Ik weet niet welke ROC het is. Uh, omvat duurzaamheid alle SDGs. En ze kijken er met een groene en een rode bril uh, uh, naar alle vraagstukken. Dus ze nemen ook de sociale vraagstukken erin mee. Dat vind ik ook wel een hele mooie, mooie tip die, uh, die, die wordt uh, gegeven. Bedankt allemaal uh, voor het delen. En Frank heeft nog een mooie extra tip gegeven over het uh, vergroenen van, uh, uh, van fysieke, uh, fysieke reizen naar het buitenland. En dat kan natuurlijk ook in Nederland zijn. hè? Dus je kan, kan natuurlijk ook in Nederland aan het reizen zijn. Absoluut. Nou kijk, dit is het gewoon. Deze community delen, het inspireren van elkaar. Alleen al in deze chat zoveel mooie ideeën die er worden gedeeld. Ja, daar, daar draait het allemaal om. Ja, ik vond het wel mooi ben... een opmerking die, uh, die iemand eerder gaf. En daar sluit ik hem in ieder geval van mijn kant mee af. Is duurzaamheid doe je samen. Hoe mooi is die, hè? Ik heb hem gepikt van iemand eerder uit de chat. Duurzaam, duurzaam doe je samen. Hele mooie. Nou, dit is een mooie om te eindigen. Ik geef het woord aan, weer door aan Frank. Ontzettend bedankt allemaal. Het was even een korte sessie, maar ik hoop dat ik jullie een goed beeld heb gegeven. Ik vond het in ieder geval ontzettend leuk om te doen. Ja, nou hartelijk dank, uh, Danielle Schotters en uh, Timmy van Dijk, uh, voor jullie uh, mooie, inspirerende woorden. Heel informatief. En uh, <tossimus> nou, volgens mij uh, kan, kunnen veel mensen hiermee uh, mee verder. En uh, ook uh, interessant om te zien hoe, uh, hoe uh, druk dit chat was en uh, wat jullie allemaal hebben los, uh, weten te krijgen. Ook dank aan uh, Rietse Kluisere uh, voor zijn chat, uh, ondersteuning. En uh, de, op de sheet staat volgende editie Groene Paper mei 2022, maar graag wijs ik nog op alle andere sessies die verderop deze week uh, vanmiddag vanavond en uh, tot en met vrijdagmiddag uh, te zien zijn. Met op vrijdag toch een beetje de plenaire apotheose waar we totaal 20 sessies hebben. Dus ik wil iedereen uh, hartelijk danken. Voor nu en uh, graag tot een uh, volgende gelegenheid. En mocht je het nog een keer willen terugkijken, dan kan je na afloop, uh, over een, uh, enkele dagen na afloop van het Groene Peper, het allemaal op de website terugkijken. Uh, Dank jullie wel.